Hoe worden de gegevens in mijn persoonlijke gezondheidsomgeving beschermd? In je PGO kun je allerlei gegevens opslaan over je gezondheid. Denk aan je medicijnen, bloeddrukwaarden en of je chronische aandoeningen hebt. Gegevens waarvan je liever niet hebt dat ze op straat komen te liggen. Belangrijk dus dat deze goed beschermd zijn. Goed nieuws! In Nederland zijn verschillende wetten en regels die zorgen dat jouw gegevens en jouw privacy zijn beschermd. Een PGO met een met mij label en een bedrijf achter deze PGO houdt zich aan die wetten en regels. PGO's nemen maatregelen waardoor jouw gegevens veilig zijn opgeslagen en zijn beschermd tegen bijvoorbeeld diefstal. Maar hoe werkt die beveiliging nou precies? Laten we een paar voorbeelden bekijken. Jouw PGO bewaart jouw persoonlijke gezondheidsgegevens versleuteld. Voor andere mensen zijn jouw gegevens niet leesbaar. Dus in plaats van dit, ziet iemand bijvoorbeeld dit. Daarnaast is twee-factor-authenticatie bij het inloggen verplicht. Ik zie je denken, twee-factor wat? Je herkent het vast als ik het uitleg. Het wordt bij veel websites gebruikt. Bij twee-factor-authenticatie is alleen een wachtwoord niet genoeg. Je gebruikt nog een tweede stap bij het inloggen. Bijvoorbeeld een code die in een speciale app wordt aangemaakt. Of een code die per sms naar jouw telefoonnummer wordt gestuurd. Hierdoor zijn jouw gegevens extra beschermd. PGO's moeten dus voldoen aan alle bestaande privacy- en beveiligingsregels in Nederland. Bij elke PGO wordt regelmatig gecontroleerd of ze zich aan de regels houden. Kijk voor meer informatie in de privacyverklaring van je PGO. Meer weten over PGO's? Ga dan naar pgo.nl. Wil je meer weten over het veilig ophalen van jouw gegevens? Kijk dan naar deze video.